In deze video laat ik zien hoe de nieuwe Breakout-functie in Microsoft Teams in een online les werkt. Wanneer ik deelneem aan een online les, nadat ik heb geklikt op nu deelnemen, dan verschijnt er in de vergadering een nieuw knopje en dat staat hier aparte vergaderruimte. Alleen dat knopje is alleen zichtbaar als je zelf de organisator bent van deze les. Dat betekent dat je hem in Outlook hebt ingepland, of in een kanaal in Teams, of dat je zelf live vergaderen bent gestart in een kanaal in Teams. Alleen dan ben je organisator en dan zul je ook dit knopje hebben, aparte vergaderruimte. Als ik daarop klik, dan zie je dat ik verschillende breakout rooms, vergaderruimte kan aanmaken. In totaal zijn dat er 50. Stel ik heb een klas van iets van 20 studenten, dan zou ik kunnen zeggen ik ga vijf groepjes maken en dan kan ik vervolgens kiezen of ik ze automatisch wil laten uh, verdelen over de verschillende groepjes of ik kan dit handmatig zelf verdelen. Als ik kies voor automatisch en ik klik op vergaderruimte maken, dan zullen de studenten die in de klas aanwezig zijn op dit moment uh, verdeeld worden over de ruimtes die zijn aangemaakt. Uh, die ruimtes die kun je een andere naam geven. Dat kan handig zijn als het bijvoorbeeld over een specifiek onderwerp gaat. Als je achter een, raam, een ruim, ruimte op de drie puntjes klikt, dan kan je naam van vergaderruimte wijzigen selecteren. Dan kan je hier bijvoorbeeld room, kan je een groep van maken of je zet dus een bepaald onderwerp in. Um, en zo kun je uh, deze, sessie, uh, deze ruimtes dus allemaal een andere naam geven. Als er uh, als blijkt dat je meer groepjes nodig hebt, dan kan je hier met deze knop ook nog een extra vergaderruimte eenvoudig toevoegen. Je klikt daarop en er wordt er nog een, een zesde in dit geval toegevoegd. En verder heb je de mogelijkheid om uh, bij deze groepjes aan te haken nadat je hebt geklikt op de start vergaderen knop. Pas als de studenten aanwezig zijn in deze sessies kun je uh, deze knop aanklikken en dat is ook de knop die je aanklikt als je de sessies weer wilt afsluiten. Wat er verder nog mogelijk is, hier achter de drie stippeltjes bij aparte vergaderruimte, daar zie je, dat is nu grijs omdat er geen studenten zijn, maar hier staat een aankondiging doen. Uh, je kunt dus na alle groepjes een aankondiging in het beeld laten verschijnen. Bijvoorbeeld uh, over vijf minuten uh, moet iedereen weer terug. Uh, en je kunt ook hier kiezen voor opnieuw maken. Dus heb je tijdens een les twee keer uh, groepjes nodig, maar wil je de groepen herverdelen, dan kun je ook kiezen voor ruimte opnieuw maken. Uh, wanneer je eenmaal de groepen bent gestart met de knop uh, starten, uh, Vergaderingen, dan kun je eh, langs deze groepjes lopen door erop te klikken en te kiezen voor deelnemen. En dan kun je dus bij elk groepje eventjes als docent aanhaken. Ik zal nu met behulp van mijn collega's laten zien hoe dat er in de praktijk uitziet. Samen met mijn collega's ga ik nu demonstreren hoe de breakout rooms werken in Microsoft Teams. Allereerst klik ik dus op de knop aparte vergaderruimte. En daar kan ik twee selecties maken. Ik kan automatisch of handmatig de groep indelen. Ik kies in dit geval voor twee groepen en die ga ik handmatig indelen. Als ik op vergaderruimte maken klik, dan krijg ik eerst een rij met de studenten die deelnemen. En die kan ik vervolgens toewijzen aan een bepaalde ruimte. Fifi en Femke, jullie gaan naar een ruimte. 1 en Jeroen, Aras en Mirza gaan naar ruimte 2. Op het moment dat ik klik op start vergaderen, zetten de vergaderruimtes op en zul je zien dat iedereen langzamerhand verdwijnt uit deze hoofdles en in de andere les gaat deelnemen. In sommige gevallen gebeurt het dat studenten een melding krijgen dat de toegang is geweigerd. Dan moeten ze opnieuw deelnemen via hun agenda aan de hoofdles en kunnen ze bovenaan in het venster klikken op deelnemen aan vergaderruimte. Ik klik nu op start vergaderen en dan duurt het een moment, je ziet dat deze gaat draaien, dan duurt het een tijdje en dan zullen alle mensen verdwijnen uit deze hoofdles. En langzamerhand worden toegevoegd aan de vergaderruimtes. Room 1 en Room 2 staat daarbij. Je ziet inderdaad bij iedereen verschijnen, verlaten. Nu is iedereen toegevoegd aan de vergaderruimtes en die kan ik nu bezoeken. Ik ga eerst bij kamer 1 kijken. En bij kamer 1 klik ik op de drie puntjes en ik kies deelnemen aan vergaderruimte. Ik kom dan in de sessie waarin Vivi en Femke zitten. En dat is eigenlijk gewoon een vergadering die naast... De hoofdvergadering plaatsvindt en daar zullen we ze hebben. Um, nou is het zo dat standaard de uh, vergaderrechten bij de meeste organisaties zo zullen zijn dat iedereen uh, zijn scherm kan delen. Maar uh, is dat voor jouw organisatie anders ingesteld en uh, dat is in ieder geval bij ons op school wel zo, dan zul je in de vergaderruimte de, de vergaderopties nog aan moeten passen. Als ik klik op vergaderopties dan zal ik hier moeten kiezen voor, in plaats van wie kan presenteren alleen ik, voor iedereen. En opslaan. Op dat moment kunnen de studenten in deze vergaderruimte ook hun scherm delen. Ik ga nog even bij het andere groepje kijken, dus tot zo. En dan haal ik jullie zo meteen weer terug. Dan ga ik nu naar room 2. En ik klik hier op deelnemen aan vergadering. En Jeroen, Aras en Mirza, die zitten op mij te wachten. En daar zul je ze hebben. Uh, ook in deze vergadering pas ik even de vergaderopties aan. Ik klik bovenaan op de drie puntjes. Ik klik op vergaderopties. Ik kies voor wie kan presenteren. Iedereen. En ik zeg opslaan. Op dat moment kunnen zij ook hun scherm delen. Ik ga deze vergaderruimte verlaten. En dan haal ik jullie nog even terug naar de hoofdruimte. En dan zijn we klaar voor vandaag. Tot zo. De ruimtes zijn nog in de, aan de gang. Ik kan hier ook een aankondiging nu doen. Dus ik klik op een aankondiging doen. Ik haal jullie nu terug en ik klik op verzenden. En dan zullen ze die, uh, die melding ook in de uh, vergaderchat van hun ruimte zien. En ik klik nu op sluit vergaderruimte om iedereen weer terug te halen naar deze hoofdles. Zelf moet ik nog even op hervatten klikken zodat ik ook zelf weer in deze hoofdles zit. Dus nu wachten we even tot iedereen er weer is. En je ziet, het kan even duren, maar daar komen ze allemaal weer binnen. En de laatste is Merza. Goed, heel fijn. Iedereen is weer terug en we kunnen weer uh, door met de les. Uh, bedankt allemaal, collega's, voor het meewerken. en uh, we gaan elkaar weer zien.